Volgens het oude klassieke belkanto werd je stem ingedeeld in kopstem in het hoog en borststem in het laag. Daaraan werd later nog de middenstem toegevoegd. Volgens Vocal Feedback werken daarbij je stembanden anders dan bij kopstem en borststem. Het oude middenstem is eigenlijk zingen met compressie. Van de hoogste toon tot de laagste toon van je bereik. Het zingen zonder compressie kan dan weer worden verbonden tot één klankgebied met een kleine overgang. Zonder compressie hier aan de linkerkant kun je veel verschillende klanken maken. Het zingen met de randjes van de stembanden, ook wel falsetto genoemd, zie je links. Meer naar rechts wordt de klank harder. De stembanden gaan over een grote breedte trillen. Het oranje vlak is belting. Hierbij wordt het strottenklepje naar achteren geklapt voor een hard en schel geluid. Compressie en zonder compressie zingen vormen samen het volgende schema. Het onderste vlak is zonder en het bovenste vlak is met compressie. Het driehoekje bovenaan is de belt. Weten wanneer en hoe je met en zonder compressie zingt of belt is essentieel als je alle controle over je stem wilt krijgen in alle stijlen.